U klikt de muis op de site van het jaaroverzicht, waar u kunt netsurfen naar alle onderwerpen. Als dit geheimtaal voor u is, dan bent u waarschijnlijk een digibet, En dat is iemand die niet meekomt op de digitale snelweg. Nu al hebben meer mensen een pc dan een magnetron. En steeds meer mensen weten wel de weg in cyberspace. En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze...